Darmproblemen of wat dan ook. De hebben verona allemaal al. <laughs> dat hebben we al, dus we proberen uh, een gezonde pony te zoeken. Dus dat is nummer 1. Nummer 2? Um, ik denk de leeftijd. Ik denk de gangen. Oh ja, eerste gangen. We moet drie zuivere gangen hebben: dus een goede stap, een goede draf en een goede galop. De rest daaromheen, dus tilt, uh, een galop en uitgestrekte draf. En nog weer van dat soort dingen. Dat uh, is niet heel belangrijk, maar het is minder belangrijk. Waar het om ons. gaat is dat ze drie zuivere gangen heeft. Ze dus niks mankeert aan haar bindjes. Ja. Oké, okay, eis nummer drie. De lengte. Schofthoogte bedoelt Tess hoor. Paarden hebben geen lengte, die hebben een schofthoogte. Ja. We gaan dan richting de 1,47.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 Zet al je eisen gewoon op een lijstje en ga dan pas naar ponies kijken. Ja. En anders kun je natuurlijk altijd nog even je eisenlijstje aan Anouk geven. En dan kan Anouk jou verder helpen met het zoeken naar een Pony. Ja. Nou, zo gaan wij naar ponies kijken. Uh, ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En hierna komen natuurlijk de, ponies, de video's met het Pony kijken. Woehoe. En misschien zit daar wel je nieuwe Pony tussen. Misschien wel. En ja, dat zal wel. wel. Want eerder stoppen we natuurlijk niet met video's maken. Dus Schemeos ik kan... maken. Ja, over, over die kijken naar ponies, precies. Nou, voor nu wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Heb jij nog dingen waar je op let? Laat ze vooral hieronder achter in de comments. En dan zie ik je heel graag bij een volgende video. Doe een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. Als je het toch bezig bent, klik op belletje Mijn belletje heel fijn. Tot de volgende keer, doeg! doeg!